In die je bent Jongens, we hebben een enorm probleem. Het probleem is dat het wacht om mij in te halen op YouTube. Hij mag dan wel, even kijken, hij mag dan wel per maand 171 abonnees erbij krijgen en... Gast, what the fuck? En, en ik maar 26 en... Oké, okay, hij mag nou wel 30.000 views bijna hebben per maand En 171 abonnees erbij krijgen En ik maar 26 en maar 6.500 views erbij per maand krijgen Maar het punt is dat dat IVG gewoon veel sterker is Dus jongens, we gaan... We gaan gewoon oren voeren met Gerlof, we gaan gewoon oren voeren met zijn kanaal. Boeien dat hij bijna 1000 views krijgt per video. En ik maar 300. Oh, Waarom ben ik mee bezig? Waarom ben ik mee bezig? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Hé, hey, ik heb een heel dringende vraag. Ja? Wie is er beter? Gerlof of Loetje? Ja. Gerlof. Hallo, Jorrit? Ja. Ik heb een heel de vraag. Ja. Wie is er beter, Gerlof of Floetje? Hmm. Floetje voor de win! <slacht> Hallo? Ik heb een heel dringende vraag. Vraag maar. Wie is er beter, Gerlof of Loetje? Ik heb echt geen idee, want ik kijk Gerlof niet. En ik kijk jouw video's ook niet meer. Gewoon, je hebt toch ooit eens naar een video van mij en van Gerlof gekeken, toch? <laughs> ik heb nog nooit... van Nou, ik heb wel eens naar een stream. Ja, of, um, heb je nog van nooit een video van mij gekeken? Ja. Jawel. Oh ja, ja een PvP-video. Hmm... Ja, ja. Ik kan niet kiezen, want... Uh, je ik, moet kiezen! Ja. Het is een straat van leven of dood. Kies! Hoezo hoe is die vraag eigenlijk? KIES! Uh... Of ik blokkeer je eigenlijk, ik pracht nooit meer tegen. Je moet gewoon kiezen! Oké, okay, ja, want jij maakt hogere kwaliteit, want jij doet en of... 80p en ga er op... 80p. Dus je kiest voor mij? Ja. Ik ben de betere YouTuber. Ja, ietsje beter. Dankjewel, love you. Hou je ook van me. <laughs> ja. Yes, oké. Okay. Gaan we trouwen? Nee. Ja, we gaan trouwen. Oké, okay, wat? Well, Doei. <laughs> yes! Hallo? Ja, ik heb, ik heb een heel ding de vraag. Wie is de betere YouTuber, Gerlof of Loetje? Oh shit, ja. Yeah. Yes. yes. Ger Gerlof klinkt altijd zo sarcastisch. <laughs> Nee, nee, serieus, dat meen ik. Ik, ik, ik. ik hoor zijn stem gewoon niet graag. <lacht> hij, klinkt, hij klinkt altijd zo sarcastisch. Sowieso, oh. wordt dit geüpload nu? Ja. ja. Mooi toch? Nee, hoor. Oh. Oké, okay, doe je. <lacht> Yo. Ja, ik heb echt een dringende vraag aan jou. Ja? Wie is beter? Gerlof of Vloetje? Gerlof of Vloetje? Wie is Gerlof precies? <laughs> dat, is een, dat is een andere YouTuber. En jij bent vloetje. Ja. Maar ik weet niet wie Gerlof is. Dan maak ik niet uit. Kies. Dan ga ik Vloetje. Ja, top, dankjewel man. Hallo? Hallo. Ja, ik heb een heel ding de vraag. Oh, vertel mij. <laughs> Wie is er beter, Gerlof of Floetje? Floetje. Dankjewel. Ik hou ook van jou. Hou je ook van mij? Nee. Oh. Ja, sorry. Oh, oh oké. Okay. Bedankt, hè. geen probleem. Later. Later. Hallo? Wie is er beter? <laughs> Ik ben er <de> beter. Okay. <laughs> dat je vraagt van wie de <laughs> en shit. Als jij bent, een raar. <laughs> jij bent, en fucking raar. Ik <laughs> hoorde dat, dat jij zelfs iemand de call liefde, omdat hij zei dat Gerlof Peter was. En dan gelijk heeft hij. Toes. Gelijk, <laughs> en abonneer en hem laat. <laughs> fuck me, <laughs> ben jij bent, een gast. Ik weet het. Jij hebt echt geen leven. <laughs> Rende mensen opbellen. Oh. Ik heb wel meer stemmen gekregen al. Ja, met jouw uh, je prison vriendjes roept. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ik ben beter, fuck you, sterf. Hallo. Hallo? Hallo, ja, jongen, het is heel belangrijk deze vraag. Wie is oh, er op. beter, Vloedje of Gerlof? Gerlof. Yo, man. Oh, wow. Ja, ik heb echt een dringende vraag. Het is echt gewoon een minuutje. Ja, wie is er beter, Gerlof of Vloetje? Floetje. Danks. <laughs> video? Het <laughs> is beter dan Gerlof. <laughs> Veel beter. <laughs> nou, Gerlop is echt Wormfist, man. Floetje is echt tien keer beter. Thanks. Abonneer op Mr. Pup. <laughs> Mijn YouTube-toekomst hangt van dit moment af. UB, je bent alles voor me. Ik win kwaliteit. Kies, doe Oké, okay, het is dus duidelijk, jongens. De god van Nederland en België, Mr. Puk heeft gekozen voor Vloetje. En daarom is Gelofd dus slecht en moet hij zijn kanaal verwijderen. En jullie moeten allemaal abonneren op mij en niet op Gelf. Dankjewel. Doei. Hallo? Oh. Oh, well. Oké, okay, yeah, je well moet een hallo. vraag beantwoorden. Wie is er beter, Gerlof of Loetje? Gerlof! Oh, Gerlof, Pus. Oh, Bus. Bus beter. Ik ga jullie blokken, doei. Nee, nee. Fuck you. Oh, fuck you. Allemaal stomme mensen! Nee, weg. Weg. Je bent saai! Ik ben bitter.